Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Ben van Ees, oprichter van de Stadspartij. Ik ben 20 jaar raadslid geweest in Nijmegen en ook 4 jaar wethouder voor de Stadspartij. Een gastvrije binnenstad met gratis parkeren na 9 uur s avonds en op zondagen, dat willen we. Laten horeca en winkels weer opbloeien. Overlast pakken we aan. Als voetganger wil je niet ondersteboven worden gefietst. Daarom geven we na jarenlange aandacht voor de fietsers nu de ruimte aan de voetgangers in het winkelgebied. Belangrijk zijn historische parels als de Stevenskerk en het Gebroeders van Limburghuis, Of de Hezelstraat als oudste winkelstraat. De titel Oudste Stad van Nederland willen we nog steviger promoten. Als oud-wethouder ben ik trots op het succes van mijn aanpak om het centrum levendig te maken. We investeren in de binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca, cultuur, groen en bankjes. Maar ook met mogelijkheden voor kinderen om te spelen. Iedereen moet zich hier thuis voelen. De Vierdaagse met haar feesten is een internationale trekker. Ik hoop hem zelf dit jaar al voor de 25e keer te lopen. Maar een gastvrij Nijmegen begint bij een vriendelijker parkeerbeleid met voldoende parkeerruimte. Daarom wil de Stadspartij een nieuwe parkeergarage hier onder de wet rennen. Zeker als de molenpoortgarage afgebroken wordt. Ik doe mee voor Stadspartij Nijmegen. Ga stemmen voor jouw stad, voor mijn stad, voor onze stad. Lijst 5, Stadspartij Nijmegen. Very affectionate.